Zij zegt een beetje meer, in ben in ik ben ik Ik ben Davy en ik woon op de kermis. We starten vandaag met de kinderrechten tour en dat doen we hier op de kermis in Weert. Ik ben heel blij dat ze komt. Ja! Dat is Selena. Selena. Ja, Hoi! Ik vind het ook wel belangrijk, want wij leiden eigenlijk een beetje een ander leven dan andere kinderen. Dus eigenlijk horen wij ook gewoon erbij. Dag schat. Hallo. Ja, Ja. Je denkt natuurlijk, wat is dit voor een kleine plek, maar zo wonen wij gewoon. Dit is mijn kamer, maar ik vind het wel een fijne ruimte. Ik hou niet zo van grote ruimtes. Kom jullie? Ik vind het uh, best wel leuk dat je van de cabins bent. Want ook het is heel anders, want de uh, kinderen die moeten. Uh, betalen voor dat ze een ritje mogen en wij zeggen dan netjes van uh, hallo mag ik een keertje, ik ben van de kermis en dan krijg je een ritje. Gaan we hier dan. Ja! Is de kermis veel groter dan ik dacht? Ja! Jeetje! Mag ik een keertje? Ik ben van vermetel van de poffertjes gestopt. Deze keer dan? We denken allemaal van ja, wij zijn ook gewoon kinderen, wij leven ook gewoon, wij zijn niet anders. Het enige wat wij alles hebben is al van de kermis. Soms heb je dat je een bepaalde hoogte moet hebben. Hè? En wat zou jij nou het meest aan de kinderombudsvrouw willen vertellen? Ja. Nou, dat kinderen die worden veel te veel gepest omdat en dat moet stoppen en er moeten steeds meer mensen voor gaan opkomen maar dat gaat heel erg langzaam. Tijdens de kinderrechten tour hoop ik van kinderen te horen hoe zij hun leven vinden en wat ik als kinderonder moet doen om ja toch een beetje beter te maken. Ik vond het hartstikke gezellig en ik vond het ook heel leerzaam. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het goede gezelschap. Oh.